Zo, net even een lekker rondje gelopen met Frans. Even beter zetten zo. Met Fransje heeft hardlopen in het bos, gas van. Even vier rondjes voltooid. Later wat uh, oefeningen. Ongeveer 4,3 kilometer. Vier rondjes. Dat dus de trim, trimparcours, wat we hebben in, in Gastel. Uh, kun je mooi meten. Ik pak, uh, ik pak niet de oefeningen. Uh, op eentje daar waar ik uh, wat uh, wil opdrukken. Omdat uh, ik uh, wat, uh, wat oefeningen daar toch een beetje hou op mijn schouders. Uh, naar huis. Ik ga thuis nog een, uh, een serie oefeningen doen. Bijspie oefeningen. Toch een beetje fit blijven, hè? Als je wat uh, met je leeftijd uh, te maken uh, krijgt, gaat het allemaal niet meer zo makkelijk. De uh, die er dan na vliegen of aankomen. En dat wil ik niet. Dat ik een beetje fit blijven. Dus gaan we lekker aan de gang in het bos met Frans, uh, erg lekker, Zelf zal er zonder begeleiding, ik doe wat, uh, wat ik wil, ik wil uh, gaan uitbreiden naar, naar, uh, naar vijf rondjes, dan zit ik op uh, bijna 5,5 kilometer, Het gaat het een beetje op en af, ik zit ik dus is in het bos, tja, lekker. Het een beetje schaal bij de boer, daar kom ik ook langs. Dat is een mooie automaat. En lekker rijtjes over het, vers van de boer. Heerlijk. Niet te veel, natuurlijk. Ja, we hebben net uitgelopen en dan gaan we weer de calorieën eraan eten. Dus dat doen we niet zoveel. Jongens, jongens, jongens, jongens, jongens, sukkels. Matkeesje, zijn het. Ik kon niet zien, we twee van die uh, gapers, jongens. Gapers, jongens, dialect, gapers. Zo in één keer gewoon de weg overstaken. We gaan naar links kijken, maar niet naar rechts, terwijl ik van rechts afkom. kom. Idiots. Idiots. Maar In ieder geval naar huis. Dan gaan we dat uh, de oefeningen doen. Ja, wielrenners, dat ik door rood rijden. Dat kunnen jullie ook niet zien. Daar moeten we goed halen. En dan rijden ze maar dat rood. Zal ik heb zelf ook gewielrend. Ik weet uh, wat het is. Ooit. Tour Mountainbiken. Misschien moet we eens gaan uh, oppakken. Wat een leuk. natuurlijk een... leuke uh, gravel. Dus uh, Nijmegen, Groesbeek is dichtbij. In de REEK hebben we een mooie baan liggen. Ooit aangelegd of via uh, Bad Brentjes aangelegd. In, uh, in de REEK. is een uh, 5 kilometer baantje. Een snelle baan. Het schijnt veranderd te zijn. Dat heb ik mij laten vertellen verbeterd en natuurlijk uh, groesbeek een aantal uh, mooie routes eerst met fietsje erheen dan de route rijden en dan weer met fietsje terug dat, was, uh, dat deed ik toen ik iets, iets jonger was maar misschien uh, we hebben we tijd om te pakken Lijkt wel leuk Lekker leuk om er weer een keer te doen hoe moet de fiets weer gemaakt worden nieuwe ketting erop nieuwe tandwielen erop waren versleten een kleine En dan ga ik wat oefeningen doen. Op vrij. Goed, ik ga naar binnen toe.